Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Jongens leren meer door te proberen. Dat lijken we steeds minder te waarderen. Daarom presenteert Sieren de onverwoestbare broek. Je kunt hem winnen op sierennl slash jongens. Daar dagen we alle opvoeders van Nederland uit met de vraag... laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn...